Wat leuk dat je weer luistert naar de kinderbijbel podcast van Bijbelshandboek.nl. god heeft alles wat hij ons wilde vertellen laten opschrijven in de bijbel zijn woord vandaag ga ik een verhaal vertellen uit het boek genesis en het gaat over de ongehoorzaamheid van maninnen en adam over de zondeval dit verhaal is opgeschreven door mozes Maninne hoorde een stem in de tuin de stem vroeg heeft God tegen jullie gezegd dat je van geen enkele boom in het paradijs mag eten? Maninna keek om zich heen en zag een slang. Wat vreemd, dacht ze, een pratende slang. En wat een rare vraag. Ze snapte er niks van. God heeft dat toch helemaal niet gezegd, dacht Maninna. We mogen van bijna alle bomen eten. Dus Maninna zei tegen de slang, nee, dat heeft God niet gezegd. We mogen van alle bomen eten, alleen niet van die ene daar. God heeft gezegd dat we die boom daar in het midden van de tuin niet aan mogen raken en daar mogen we zeer zeker niet van eten. Als we dat wel doen, dan gaan we dood. En dat willen we natuurlijk niet. Dat is echt niet waar hoor, zei de slang tegen Maninne. Jullie sterven huis niet als je van die boom eet. Hoezo, dacht Maninne. hoezo is dat niet waar? God spreekt toch altijd de waarheid? Als God iets zegt, dan is het zo. De slang was niet te vertrouwen. Het was de duivel. Nee, zei de slang, als je van die boom eet, ga je echt niet dood, hoor. Het is de boom van de kennis van goed en kwaad. God wil niet dat jullie van die boom eten, omdat jullie dan weten wat het verschil is tussen goed en kwaad. En dan zullen jullie dus gelijk worden aan God. Maninna snapte er niks van. Ze keek nog eens goed naar de boom in het midden van het paradijs. Het is wel een prachtige boom, dacht ze. Is dit een boom die de mensen verstandig kan maken? Stel je eens voor zo verstandig te zijn als God. Zelf te weten wat goed is en wat kwaad is. Ze liep naar de boom en zag heerlijke vruchten. Ze kon zich niet bedwingen, de vruchten leken zo lekker. Ze plukte er een en nam een hap. Er gebeurde helemaal niks. En oh, wat was het lekker. Ze renden naar Adam en vertelden hem wat er was gebeurd. Kijk Adam, jij kunt ook wel een hap nemen. Adam deed het. Ook hij nam een hap van de vrucht. En toen was het geluk verdwenen. Ze hadden niet naar God geluisterd. Ze waren in de listige leugen van de slang getrapt. De leugen van de duivel. En opeens waren ze bang voor God en ze schaamden zich voor elkaar, want ze waren bloot. Ze keken om zich heen en zagen een vijgenboom met hele grote bladeren. Van die bladeren maakten Adam en maninnen kleren. Schorten, zodat ze zich konden bedekken. Adam en maninnen schrokken van het geruis in de bomen. Daar was God. Snel doken ze weg en verstopten zich. Adam, waar ben je? riep God. Adam gaf antwoord en zei, ik hoorde uw stem en toen werd ik bang, want ik ben naakt, daarom heb ik me verstopt. Hoe weet jij dat je naakt bent, vroeg God. Heb jij soms van die boom gegeten, de boom van kennis van goed en kwaad? Ik had toch gezegd dat dat niet mocht? Ja, zei Adam, maar maninnen die heeft mij een vrucht gegeven van die boom en toen heb ik een hap genomen. Is dat echt zo gegaan, vroeg God aan maninnen. Ja, zei Maninne, maar de slang heeft mij bedrogen. Hij heeft gelogen en toen heb ik een vrucht gepakt. Wat was dat dom van Adam en Maninne. Ze snapten toch wel dat God alles kan zien. En dat God dus ook wist dat ze niet hadden geluisterd. Dat ze hadden gezondigd. En ze gaven het niet toe. Adam gaf Maninne de schuld en Maninne gaf de slang de schuld. God was natuurlijk heel erg boos op Adam en Maninne. En God zei tegen maninnen dat ze kinderen zou krijgen, maar dat kinderen krijgen voor vrouwen heel zwaar zal zijn. En tegen Adam zei God, omdat jij naar de duivel hebt geluisterd, naar de slang, en niet naar mij, zal de hele aarde vervloekt worden. De aarde en alles wat daarop leeft zal straf krijgen. Je zult hard moeten werken voor je eten en het zal een zwaar leven worden, totdat je doodgaat. Natuurlijk was God ook heel boos op de slang en hij zei, jij en Maninne zullen vijanden van elkaar zijn. Dat zal heel lang zo blijven, totdat in de toekomst een van de nakomelingen van Maninne jou zal verslaan. Maar dat betekende hoop voor de toekomst. Een van de kinderen binnen de familie van Maninne zou in de toekomst de slang, de duivel dus, verslaan. Wij weten nu al, omdat we de hele Bijbel kennen, dat God het hier heeft over Jezus Christus. Helemaal in het begin van de Bijbel wordt dus al gesproken over Jezus. Maar Adam en Maninne gingen dus niet meteen dood, omdat ze van de boom hadden gegeten. Daar waren ze wel bang voor, omdat God het had gezegd. Maar dat gebeurde gelukkig niet, niet meteen. Ze mochten nog verder leven en zelfs nog kinderen krijgen. God zei dat Maninne de moeder van alle levenden zou worden. En daarom gaf Adam haar een nieuwe naam. En je raadt het vast al. Maninne heet vanaf nu Eva. En toen zei God tegen Adam en Eva dat ze weg moesten. Ze mochten niet meer in het paradijs wonen. Omdat daar ook de boom des levens stond. Als ze daarvan zouden eten, zouden ze eeuwig leven krijgen. En die kans kregen ze niet meer. Ze moesten weg en ze mochten niet meer terugkomen. Wat erg voor Adam en Eva, wat hadden ze veel spijt, hadden ze maar naar God geluisterd.